Welkom allemaal, in deze video gaan we differentiëren. Wat is nu precies differentiëren? Differentiëren is het bepalen van de afgeleide. Voor het bepalen van de afgeleide gaan we gebruik maken van de volgende regel. Als f van x van de vorm is a mal x tot de macht n, dan geldt f accent van x, oftewel de afgeleide van f, is n mal a x tot de macht n min 1. Nou, dit ziet er een stuk lastiger uit dan het daadwerkelijk is. Stel, we hebben een functie f van x is a mal x tot de macht n. Dan berekenen we de afgeleide functie f accent van x door het exponent ervoor te zetten. Dit te vermenigvuldigen met a mal x tot de macht n. En halen we van de exponent eentje af. Dit zouden we een soort van basisregel kunnen noemen, die we nog heel vaak gaan gebruiken bij het differentiëren. Laten we eerst eens kijken naar een aantal standaard situaties. We nemen de volgende functies, f van x is a, f van x is a mal x en f van x is a mal x tot de macht n. En we beginnen met de functie f van x is a. We nemen als voorbeeld f van x is 3. Dan kunnen we dit schrijven als 3 maal x tot de macht 0. Dan is die afgeleide functie f accent van x gelijk aan de exponenten voorzetten, oftewel 0 keer 3 keer x tot de macht 0. En we moeten nog 1 van het exponent afhalen. We weten 0 keer 3 is 0. 0 min 1 is min 1. Dus we vermenigvuldigen dit met x tot de macht min 1. En 0 keer iets geeft 0. Laten we nu kijken naar de algemene vorm. F van x is a. Dan kunnen we dit ook schrijven als a mal x tot de macht 0. Dan is die afgeleide functie gelijk aan 0 keer a maal x tot de macht 0, 1 van het exponent afhalen, we krijgen 0 keer a is 0, keer x tot de macht min 1, 0 keer iets is ook nu weer 0, oftewel, wanneer we de functie f van x is a hebben, dan is die afgeleide altijd gelijk aan 0. We nemen nu de functie f van x is a maal x. We nemen als voorbeeld f van x is 3x, dit kunnen, we schrijven. dit kunnen we schrijven als 3 mal x tot de macht 1. Dan is die afgeleide functie gelijk aan 1 keer 3x tot de macht 1. Min 1 voor de exponent. En dit geeft 1 keer 3 is 3. En we zien een exponent van 1 min 1, dat maakt samen 0. Dus 3 mal x tot de macht 0. x tot de macht 0 is 1. 3 maal 1 is 3. Dus de afgeleide functie is 3. De algemene vorm geeft dan f van x is a maal x. Dit kunnen we schrijven als a maal x tot de macht 1. Dan is de afgeleide functie gelijk aan 1 keer a maal x tot de macht 1. We halen 1 van het exponent. We krijgen 1 maal a is a maal x tot de macht 0. Nou, we weten x tot de macht 0 is 1. Dus de afgeleide functie van f van x is ax is f-accent van x is a. Oftewel, wanneer we de functie f van x is a x hebben, is de afgeleide functie gelijk aan a. Zijn we aangekomen bij f van x is a mal x tot de macht n. We nemen direct de algemene vorm, want we hebben deze net ook al gezien. Dan is de afgeleide functie gelijk aan n maal a maal x tot de macht n 1 van het exponent oftewel de functie f van x is a maal x tot de macht n heeft als afgeleide functie n maal a maal x tot de macht n min 1 we vullen dit nog even aan met twee voor de hand liggende regels we hebben een functie f van x is een constante maal g van x de afgeleide daarvan is de constante keer de afgeleide functie. En als laatste de zogenaamde somregel. Als we een functie hebben f van x is g maal x plus h maal x, oftewel een functie die is gedefinieerd door een optelling van andere functies, dan is de afgeleide functie f-accent van x gelijk aan de afgeleide van g van x plus de afgeleide van h van x. En dit noemen we, de zogenaamde somregel. Laten we eens een aantal functies gaan differentiëren. We hebben de functie f van x is min 3x tot de macht 5, plus 2x tot de macht 4, plus 3x. Dit kunnen we zien als een optelling van drie verschillende functies. We kunnen dus de somregel gebruiken en de verschillende termen apart differentiëren. We krijgen f van x is 5 keer min 3 keer x tot de macht, en nu moeten we van die 5 eentje afhalen, x tot de macht 4, plus 4 keer 2x tot de macht 4 min 1, oftewel x tot de macht 3, en we zien nog plus 3x en we weten de afgeleide daarvan is 3. 5 keer min 3x tot de macht 4 geeft min 15x tot de macht 4, 4 maal 2x tot de macht 3 geeft 8x tot de macht 3 en we hebben nog onze 3. Gaan we naar de volgende. H van x is x min 6 maal 5x plus 1. We hebben nog geen manier geleerd om deze functie in 1 keer te differentiëren, dus we zullen eerst de haakjes moeten wegwerken. De haakjes wegwerken geeft 5x kwadraat min 29x min 6. Nou, een functie in deze vorm kunnen we wel differentiëren. Vermenigvuldigen met het exponent geeft 2. Van het oude exponent halen we er eentje af, dus we krijgen 5x. Vervolgens min 29x differentiëren, dat wordt min 29. En de afgeleide van min 6 is 0. Dit alles geeft 10x min 29. Gaan we naar de volgende functie. De volgende functie, v van t, is 1 vierde t tot de macht 4, plus 1 derde t tot de macht 3, plus een half t. We hebben nu t als variabele. Uiteraard werkt dit op precies dezelfde manier. Gaan we. V accent van t wordt... 4 keer 1 vierde t tot de macht 4 min 1. Plus 3 keer 1 derde t tot de macht 3 min 1. En de afgeleide van een half t, dat is een half. 4 keer 1 vierde t tot de macht 4 min 1 wordt t tot de macht 3. 3 keer 1 derde t tot de macht 3 min 1 wordt t kwadraat. En we hebben nog de half. Gaan we naar de laatste. g van x is 3x kwadraat. Dus x plus 2 in het kwadraat. Ook dit keer zullen we de haakjes eerst weg moeten werken. Die 3x kwadraat gebeurt niet zo heel veel mee. Maar x plus 2 in het kwadraat wordt x kwadraat plus 4x plus 4. Dit kunnen we nog wat kort schrijven. En dan is het nu tijd om de afgeleide te bepalen. We krijgen g accent van x. Is 8x immers 2 maal 4x is 8x, eentje van die 2 afhalen geeft een exponent van 1, die we niet noteren, plus de afgeleide van 4x, dat is 4. Nu zijn we klaar, want differentiëren van de 4 op het eind geeft 0 en uiteraard noteren we deze niet. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Bedankt voor het kijken en wie weet tot de volgende keer.